Welkom in mijn nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en uh, ik heb weer uh, stage. Dus ik ben nu bezig. En ik zit in een van de ruimtes. Je hebt hier is allemaal ruimtes. Je hebt hier bijvoorbeeld een communal kitchen. En hier beneden heb je een medium room. En hierboven heb je de gym. En in al die, al die ruimtes kan je dus gewoon zitten. Dus ik dacht, ik ga gewoon in plaats van in mijn kamer zitten. Ik ga hier zitten als chiller. En het is al eind van de dag, maar het als zitten er bijna op. En. Ja, ik heb nog niet gevlogd, want ik is niet heel veel te laten zien. Alsof ik ben gewoon in de hele dag bezig. En ik zit hier al de hele dag en loop af en toe even terug op te lunchen, bijvoorbeeld. Uh, ja, verder niks. En ik ga straks want ik heb al alle de decoratie nu binnen. Dus ik ga mijn kamer leuk maken en dan doen we al even een roomtour. En ik wilde vanavond nog naar de gym gaan. Die zit hier boven. Voor de ping yeah. 6. Denk ik, ja, dit zit op 3. Mm. En mij is de gym op 6 of 7. Ik weet niet hoe precies zit. Dus dat is chill. En verder. Oh, de lucht ligt het heel mooi. Ik kijk. Ik weet niet of je het goed ziet. Ik denk het wel. Kijk hoe mooi. Het is zo zit. En verder heb ik niet heel veel bijzonders te melden. De familie is gisteren weer vertrokken. En die waren vanochtend heel vroeg. Ja, hun heel vroeg, zeg maar. Dus hier was het 1 uur of 12 uur. 12 uur, 1 uur s'nachts. Voor hun was het dus 6, 7 uur. Uh, zijn ze weer thuis gekomen. En die slapen denk ik nu allemaal, ja, die slapen sowieso. Het is alweer eind van de avond en ik heb net gegeten, want ik krijg op zondag Hello Fresh meer. Dus ik dacht, ik ga gewoon deze dagen ik gewoon even simpel doen. Dus ik heb net bij iets gegeten, een soort salade, bol met quinoa, was best zo lekker. Dus dat was chill, maar ik was dus naar de Amazon Fresh winkel geweest. Een supermarkt en daar kwam ik dus binnen en ik wist het helemaal niet maar daar doe je zo je kan opscannen maar je kan dus ook je uh, creditcard erin doen zeg maar als je binnenkomt en dan noteert hij zeg maar daar hangen echt duizend in die camera's in de supermarkt en dan als je dan eruit gaat doe je weer creditcard in dat apparaat en dan hoef je dus niet, niet zeg maar je rekent wel af maar je hoeft niet fysiek af te rekenen dus dan door die camera's weet hij of weet, de winkel, wat ze moeten afschrijven van je creditcard. Dat was wel grappig. Ik had het wel eens begrepen, maar ik wist helemaal niet dat het hier zo zat. Dus dat was wel even even nieuw. Ik vroeg aan die vraag van, heup, moet ik dus nu gewoon hier mijn creditcard insteken en dan kan ik weglopen. Dus ja, zo werkt dat. want je kan dus ook normaal afrekenen. Ik dacht, ja, voordat ik zomaar wegloop, wil ik het wel even doorlopig eten. En nu ben ik dus gegeten, ben ik naar de supermarkt geweest. En nu ga ik mijn kamer afmaken, want ik heb alle decoratie op al elkaar staan. En dan ga ik sporten en ik ga zo even room toe doen en dan is morgen. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ben gisteren again, vergeten te vloggen. Maar gisteren heb ik de hele dag thuis gewerkt. En nadat ik, um, wacht even, hoor, ik ga even mijn tas goed doen, want die heb ik hier niet. Ik valt het in mijn schouder. Op moment. Maar Ik heb gisteren dus thuis gewerkt. En eh, uh, het eerste stage week dus er zo op zitten. En ik vind het echt super leuk. Want het zijn super leuke mensen, het eerste en het eerst tweede is. Maar de taken die ik moet doen zijn ook gewoon heel chill. En bijvoorbeeld in een ochtendmeeting bespreken we altijd even wat we de, dag, de avond ervoor hebben gedaan. Of uh, dus gisteren deden we dan een persoonlijkheidstest. Dan gingen we die met elkaar bespreken van wat we bij elkaar dachten. Dus het is gewoon gezellig. Altijd even zo'n soort icebreaker wissen. En ook uh, aan het einde zei mijn baas: zei van, ja, We zitten dan met vijven in, in de ochtendvergadering. Dat is het communicatieteam. Ze zei: Van jongens, vandaag vrijdag, dus uh, ga, stop lekker op tijd als je alles af hebt. En uh, ga weekend vieren. Dus het is ook zeg maar. Dat is wat Ook gewoon heel relaxed. En ja, dus daar ben ik heel blij mee. En daarna, gisteren, daarna klaar was, ben ik gaan sporten. In de sportschool bij, in het gebouw. En daarna ik heb ze al wat gegeten. En toen heb ik afgesproken met Nede en Arina onder andere. En zijn we geweest in Arlington, Wat heel leuk was. En ik denk dat ik rond half uur zo in bed lag. En nu heb ik vandaag niet zo. Ik heb een boodschap gedaan bij Whole Foods en Tark ben ik geweest. En ik loop weer nu weer naar huis. En ja, ik weet niet wat ik vanavond doe. Ik zie het wel of ik iets ga doen. En niet uh, is een hele bijzondere dag. Goedemiddag, het is vandaag zondag en uh, ik ben net naar de Target gelopen en onderweg naar de Target kwam ik langs een Lidl. Dat wist ik wel. Dus ik ben naar binnen gegaan en daar hadden ze eindelijk goedkoop fruit mandarijnen voor 4 dollar een zak. Want hier zijn de supermarkten echt mega duur vergeleken met Nederland. Maar ik heb gisteren een brood gekocht voor 5,50 en het is niet eens zo lekker brood als thuis. Maar... En uh, na Liu ben ik doorgelopen naar de TJ Maxx. Daar heb ik nog wat in gehad. En daarna naar Target. Wil ik nog even naartoe. En had ik ook wat dingen nodig. Daar heb ik ook nog gekocht. Oh ja, ik kwam een boek tegen. Ik dacht laat ik een boek kopen. En dat heb ik nog nu gekocht. Oh ja, nog wat snacks en zo. En dan dacht ik, dan heb ik wat dingetje in huis. Um, en dan uh, ben ik ook eens aan het lopen. Een half uurtje lopen ongeveer de andere kant op. Zeg maar gisteren ging ik naar de andere tak, Maar die was mega klein. En naar de Whole, whole food, zeg maar Dat is dus die kant op lopen. En targ, het is de grote tak waar ik nu ben is die kant op. Dus dan wordt het wel chill. Dus als ik zeg maar een half uurtje beide kanten van mijn gebouw. Een half uurtje oploop, ben ik bij allemaal winkeltjes. bij de ene kant ben ik zelfs bij een mall. Niet heel. Er zitten wel de Zara. Maar niet verder niet hele leuke winkels. Maar wel het schoontje om uh, als ik me verveel of wat dan ook en lopen vind ik op zich best wel prima om even lekker buiten te lopen en het is ook best wel leuk rijkachtig en verder dacht ik eerst nog um, nog ook naar het andere winkels te gaan maar het is inmiddels al best wel laat dus ik weet niet of ik daar nog naartoe toe ga en verder ga ik oh ja het was vanochtend al gedaan ehm um, ik heb mijn Hello fresh weer gekregen uh, ja nee dat is het, een beetje saai, maar wel gewoon chill. Ik dacht, ga, laat ik dit weekend gewoon een beetje de buur verkennen waar ik zit, dat is, dan heb ik een beetje een idee waar ik naartoe kan als ik wat nodig heb en het is prima weer want ik loop gewoon met mijn jas open en nu loop ik weer terug. Goedemorgen, het is vandaag weer maandag en dat betekent een nieuwe werkweek. En ik zit weer beneden in de keuken en ik heb mijn ochtendmeetings allemaal gehad en ik heb straks om half één heb ik nog een meeting en verder um, ben ik gewoon rustig geweest wat ik moet doen vandaag. en We moesten deden moesten vanochtend een de ochtendmeeting, dat was een icebreaker. We deden dit keer weer een, een personality test en dan, ik weet niet, het is een andere dan die we op vrijdag deden. En er kwam uit dat ik een pro ben. En dat zie ik me even door te lezen, wat het allemaal inhoudt. Maar het is wel interessant allemaal, het komt best wel overeen met hoe ik ben. Dus dat vind ik best wel gek om dat zo terug te lezen, dat dan zo kloppend is. Maar nee, het is interessant. En verder heb ik vandaag niks op de planning staan, behalve dat ik dus gewoon tot 5 of 6 werk. het huis. En dan wil ik daar dan denk ik even naar de gym gaan. En morgen mag ik weer naar kantoor. Daar heb ik wel zin in, want morgen, denk, ja, morgen is het een paar de drukste dag op kantoor. Dat zijn de meeste mensen, want dat zijn de meeste meetings. Dus vind ik wel chill dat ik die gewoon in person kan doen in plaats van online. Ik vind online werken heel chill, of vanuit huiswerk heel chill. Maar ik vind het wel chill dat het gecombineerd is met ook naar het kantoor gaan. Want het is wel gezelliger zeg maar, dan de hele dag hier in je eentje een beetje te zitten en dan af en toe via Zoom te meeten. Um, dus nee, daar heb ik wel zin in, morgen. En ik weet niet of het hoort, maar ik ben nog steeds verkouden voor mij is het een soort bijhonderdsteem, want ik voel echt hier op elkaar echt mega druk. En dan is het voor van Maar een klinkt heel heftig, maar dat denk ik niet dat. Maar wel een soort dat ik al die druk voel, zeg maar. Want ik heb verder niet heel veel last van. Alleen gewoon een soort drukkende pijn in mijn hoofd. Maar verder val ik best wel mee. Goedemorgen, zit ik er... het is vandaag dinsdag. En ik zou vandaag naar kantoor gaan, maar um, zeg maar van... We zijn met vijf, Dat is communicatie. Waarvan twee uh, mensen in stage, ook ik en een andere, maar vandaag we de relatie. Dus eigenlijk zijn met vier. En dus de andere drie die werken gewoon fulltime. Waarvan twee bijna altijd uh, van hun huis werken. Omdat zij hier niet wonen. In de buurt. Eén de woont in Philadelphia, de andere woont in Grazie. Dus dat is wel verder weg. En de andere die gaat dus op dinsdag en woensdag naar het kantoor. En dan wil, ga ik dus ook. En um, um, zij kon vandaag niet, er was het, maar ze moest thuis blijven. dan laat ik het zo zeggen, het was wel heel ding aan de hand. En aangezien ik oh, aangezien ik natuurlijk nieuw ben. En er vandaag dus allerlei meetings waren. En ik eigenlijk ook nog geen idee had waar ik dan moest zijn, dacht ik. Want ik kreeg de keuze van als jij thuis wil werken, mag je ook gewoon thuis werken. En aangezien er dus heel veel. Uh, om voor niet waren en ik niet wist waar ik dan moest zijn. dacht, dan ga ik ga ook thuis werken. Dus ik zit hier weer. En gisteren ben ik na werk naar de gym gaan En gaan, gaan, wat ik vandaag weer doe. En verder ben ik daarna gaan eten koken. En daarna serie kijken. Maar ik hoop vandaag als ik niet vergeet dat ik even wat in de gym ga filmen. Maar morgen moet ik dus wel naar kantoor. Daar heb ik best wel zin in. Ook weer. Het is wel even laal vind ik dus daarvan. Van naar kantoor gaan is dus dat ik een uur eerder moet opstaan of grijpen, misschien wel, ja een uur eerder moet opstaan. Dus dat is één gedeel, dan verder vind ik het helemaal niet erg om naar kantoor te gaan. Werkdag zitten we op en ik ben nu in de gym in een gebouw. Kijk, het is niet heel groot zo. En ze hebben dus ook geen no pants, een beetje balen, maar ze hebben dus wel hier. ik moet even inloggen. Uh, hebben ze een spiegel? Ach, no. Geen man vrouw. Kijk, hier. Wacht. Kijk, ik ben je spiegel. En daar zit dus een soort ding op. En dan kan je ze dus allemaal een doen. Dus dat doe ik nu. En dan heb ik op mijn werk. Heb ik ook een gym. Dus de dagelijks naar werk ga, wil ik dan daarna. Uh, want daar is dus het wel een loopband wil ik dus dan op de lopend gaan. Want ik vind het eigenlijk toch wel het oogje van sportschool. Dat is een beetje jammer die hebben. Maar deze broorka zijn prima. Hè? ook wel leuk om wat anders te doen. Dus dan bijvoorbeeld hier heb je wel cardio workout en dan kan je kiezen. Maar ik wilde vandaag core doen. Dus dat ga ik nu doen. En dan zag ik gisteren maar weer niet meer waar. Uh, dus dat ga ik doen vandaag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben al ready voor werk. Het is nu acht uur. Ik hoef wel zo half weg, dus ik ben een beetje op tijd. Maar ik was al wel dat Dus ik dacht, ik ga Dat kan ik nu gewoon rustig aan doen. En ik heb een. Deze, met een schokje aan. ik mijn aan. Dat een beetje fancy gaan. En dan pak ik zo. De, loop ik naar de metro. De metro is hier vlakbij. En dan pak ik de metro. En dan ben ik. Van uh, mijn 20 minuutjes of zo. Sta ik op het andere metro. Zonder daar is het nog 5 minuten lopen. Dus het is ook niet zo ver. Ik was wel chill. En de metro gaat echt om de 10 minuten. Dus dat is helemaal prima te doen. En verder ben ik dus dag op kantoor. En dan heb ik ook mijn spullen mee. Want daarna ga ik dus op kantoor. Want daar is een gym ook. Ga ik gymen. Want daar hebben ze wel een loopband. Deze aangezien ze die hier niet hebben. Ik ben nu in de locker room van de gym. Van mijn werk. En kijk, het is echt zo mooi. Ik had mijn handdoeken en hier douches. Het is allemaal ziek schoon. Het is echt chill. Dus ik ga dit gewoon lekker doen na werk. Ik ben net klaar. En nu ga ik dus eventjes lekker sporten. Ik heb mijn workout erop zitten en ik ben een uurtje bezig geweest. En nu ben ik klaar. En nu ga ik douchen. Want kijk, hier heb je dus douches en daar allemaal handdoeken. Dus ik ga hier even snel douchen. En dan ga ik naar huis. Ik ben uh, de volgende keer vergeten af te sluiten. Gisteren een soort op, Maar alle bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. En tot volgende week.